Welkom bij Tomzorg. Het wordt weer mooi weer. We mogen beperkt, maar we mogen weer lekker naar buiten. Dus het is belangrijk dat als we naar buiten gaan en een lekkere wandeling gaan maken, dat we veilig en comfortabel onderweg zijn. Heeft u wel eens nagedacht over een buitenrollator? Een buitenrollator biedt u veiligheid en ondersteuning tijdens het lopen en zorgt ook gewoon voor meer energie voor het lopen. Eenvoudigweg omdat als je onderweg bent met de rollator niet continu meer bezig bent met kijken naar de grond en naar de tegels om maar te zorgen dat u niet valt. Die energie kunt u nu veel beter gebruiken om gewoon lekker te kunnen lopen en te genieten van de omgeving. Daarnaast heeft de rollator altijd een zitting dus lang binnen gezeten en misschien wat minder conditie is het zeker niet verkeerd om met de rollator onderweg te gaan en onderweg Lekker op de rollator plaats te nemen als u op dat moment even wil zitten om uit te rusten of gewoon eenvoudig even wil genieten van de omgeving. En als laatste, een rollator heeft ook een mandje of een tas. Dus u kunt onderweg misschien wat boodschappen doen. Maar u kunt natuurlijk ook gezellig onderweg wat te eten of een gezellige of lekkere versnapering meenemen. Als laatste, om echt veilig buiten onderweg te zijn, heeft Tomzorg ook mondkapjes. Mondkapjes die u zelf beschermen tegen een mogelijke infectie. Deze mondkapjes vindt u ook bij Tomzorg op de webshop. En als u dus heel veilig naar buiten wil gaan, heeft u niet alleen een hele prettige rollator van Tomzorg, maar ook mondkapjes om u zelf daarmee te beschermen. Dus ik wens u heel veel plezier met uw wandelingen, weer lekker naar buiten te kunnen gaan en hoop u spoedig weer een keer terug te kunnen zien bij Tomzorg. Hartelijk dank.